Hallo daar, reiziger. Welkom bij jouw Tegentijdse Tocht. Ik ben Merlijn, één van de makers van de Tegentijd. De klok hoeft even niet te tellen. Voel de tijd maar even stromen. De tijd van insecten die soms maar een dag leven. De tijd van bomen voor wie dag en nacht als een hartslag is.